Dames en heren, een hele goede avond. Van harte welkom bij deze livestream. Die gaat over het onderwerp om extra waterberging te realiseren in het gebied ter, het onlanden ten zuiden van de stad Groningen. Wat dat allemaal inhoudt, dat hoort u vanavond van ons. En wij zijn Waterschap Noorderzeilvest, initiatiefnemer van het plan om die extra waterberging in dat bijzondere gebied te realiseren. Ik heet van harte welkom aan tafel twee van mijn collega's, Marike van Leeuwen, projectleider van de Omlanden, en Annette van Velden, dagelijks bestuurslid van Waterschap Noord Zijlvest, met nu uh, dit onderwerp in portefeuille. We gaan straks uitgebreid doorpraten over wat die extra waterberging nou precies inhoudt uh, en wat we daar allemaal voor moeten doen. Maar het gaat ook over de start van de procedures die rondom dit plan nu zijn begonnen. Samen met de provincie Drenthe, een aantal andere betrokken overheden en natuurlijk de eigenaren in het gebied, de terreinbeherende organisaties. We gaan straks dieper in op de maatregelen. En uh, we zullen ook de komende weken. een aantal informatiebijeenkomsten organiseren. Daar komen we later ook op terug. Dan gaan we nog dieper in op de maatregelen. Kunt u met ons van gedachten wisselen over hoe dat gebied in elkaar zit. en wat daar uh, mogelijk is. Uh, om deze waterberging zo optimaal mogelijk te gaan realiseren. U kunt natuurlijk uw vragen bij ons indienen, en dat kan uh, via WhatsApp. Belt u ons niet op het nummer wat u ziet, maar stel uw vragen via WhatsApp. En we behandelen deze vragen zoveel mogelijk tijdens deze livestream. En het nummer ziet u in beeld, 06-200-14182. Ik herhaal, 06-200-14182. Zoals gezegd, we zullen zoveel mogelijk van deze vragen ...beantwoorden tijdens deze uitzending. Als dat niet lukt, dan uh, komen we daar natuurlijk later via onze eigen kanalen... ...zoals onze website op terug. Nou, de extra waterberging in de Onlanden. Ik begin even met jou, Annette. Wij kennen elkaar natuurlijk vanuit ons dagelijks werk, dus wij tutoyeren elkaar. Um, Annette Onlanden ligt uh, naast Groningen, grenst aan Eelde, Paterswolde, Pijzen, het Leekstermeer. Uh, dat maakt er ook onderdeel van uit... Wat is het eigenlijk voor een gebied? Wat, wat kun je daarvan zeggen? Wat voor karakteristieken heeft het? Het is natuurlijk gewoon een prachtig gebied. Ik denk dat heel veel Groningers daar wel eens komen en zien hoe mooi het daar is. En tegelijkertijd is het ook een gebied waar eigenlijk op een hele natuurlijke manier het water, als het hard regent, van een trendplateau afstroomt. Dat is het gebied waar het water op een natuurlijke manier naartoe loopt. En toen we de wateroverlast hebben gehad in 1998, bleek dat we echt stappen moesten zetten voor waterberging. En toen zijn de omlanden aangelegd. Daar wordt het water in gebergd en nu is het dus een prachtige natuurgebied met waterberging. Ja, je noemt het eigenlijk al hè? Ja. Natuurgebied en waterberging. Het heeft dus eigenlijk een unieke dubbele functie. Ja. ja. Um, wat is de rol van het waterschap nu eigenlijk in dit gebied? Wat doen wij daar? Uh, ja, wij uh, uh, hebben daar dus extra waterbeweging aangelegd, uh, zoals ik net zei, na 1998. Uh, de taak van het waterschap is om uh, te zorgen dat we goed uh, reageren op de klimaatveranderingen, zodat we de voeten droog kunnen houden. En daarvoor hebben we een uh, studie gedaan, uh, uh, waar uh, de Droge Voetenstudie 2050 heet dat. Nou, daaruit is een pakket maatregelen gekomen... En die zijn hier ook op het kaartje te zien. En die bestaan uit een aantal onderdelen, als ik er een paar noem. We verhogen de kades, de aansturing van de gemalen wordt geoptimaliseerd, schaphasselzaal wordt aangepast. En we realiseren extra waterberging in de omlanden. Dat is dus onderdeel van dat totale maatregelenpakket. Ja. Inderdaad, op het kaartje wat we zagen, uh, zien we ook de onlanden midden in het gebied liggen, Mensen die de kaart uh, voor hun neus hebben op hun scherm. We zien daar een nummertje 4 staan, dat is het kaartje wat het gebied van de onlanden is. En De andere oranje gebieden zijn de andere waterbergingsgebieden die we deels al hebben gerealiseerd of nog gaan realiseren, zoals uh, het dwarsdiepgebied en de drie polders en de polder de dijkenbakkerom met de nummers 2 en 3 uit mijn hoofd, die ziet u ook op de kaart. En u ziet ook de grootte van het gebied van de onlanden eh, midden eh, op de kaart eh, onder de stad Groningen, in de kop van Drenthe. Eh, de onlanden is dus al een uh, waterbergingsgebied, uh, uh, Annette. Uh, maar waarom wil het waterschap nu eigenlijk ruimte maken voor die extra waterbergingen? Nou, eigenlijk doet het waterschap wat ze al eeuwen doet, zorgen voor de veiligheid van onze inwoners. En dat betekent dus dat wij, we willen dat naar de toekomst ook kunnen doen, dat we goed moeten kijken wat de klimaatvoorspellingen zijn. En daaruit blijkt dus dat we moeten anticiperen op deze klimaatveranderingen, waaronder die heftige regenval. En uh, ja, in 2019 zijn we hier al mee bezig geweest. Uh, zijn we hier al mee begonnen, hebben we dit al bekendgemaakt dat het nodig is. En ja, we, we doen gewoon wat we al eeuwen doen en dat is zorgen voor droge voeten. Ja, uh, sinds 2019 al mee bezig. We zijn een paar jaar verder. We hebben ook inmiddels weer een aantal situaties gehad waarbij er heel veel neerslag is gevallen. Zeker. En de laatste keer dat dat gebeurde is nog niet zo heel erg lang geleden. Dat gebeurde in februari van dit jaar. Er viel heel veel regen tijdens drie op één volgende stormen. Uh, en we laten even in een kort filmpje zien hoe de onlanden er dan bij liggen, want het water gaat ook automatisch, zoals we net al met uitlegden, uh, van hoog naar laag vanuit de kop van de rente richting de onlanden om daar vervolgens een plekje te krijgen. En we leggen ook uit in het filmpje waarom deze maatregelen voor de toekomst nodig zijn. Waterschap Noorderzeilvest wil meer ruimte maken voor waterberging in de onlanden. Sinds 2012 vangen we hier al water op als dat nodig is. Eind februari 2022 heeft het flink gestormd en viel er heel veel neerslag. Al dat water stroomt al vanuit de kop van Drenthe naar de onlanden, omdat het gebied lager ligt. De laatste keer dat de onlanden zo vol water stond is 10 jaar geleden. In de toekomst krijgen we steeds vaker te maken met extreme neerslag. Om wateroverlast voor inwoners te voorkomen hebben we meer ruimte nodig om dat water te bergen. Dit willen we doen binnen de huidige grenzen van de omlanden. Op dit moment kunnen we 7,5 miljoen kub water bergen. Vanaf 2025 moet er nog 5,2 miljoen kub bij kunnen. Dit kan door nieuwe stoelen te plaatsen en deze omhoog te zetten als het water hoog staat. We zetten de extra waterberging alleen in als het echt nodig is. En delen waar de natuur kwetsbaar is, zet als allerlaatste in. Het water blijft meestal een dag of tien in het gebied staan. Daarna voeren we het geleidelijk af naar zee. ...via kanalen, rivieren en het Lauwersmeer. Op basis van de huidige klimaatvoorspellingen verwachten we dat de extra waterberging eens in de 25 jaar gebruikt wordt. Maar ook als het eerder nodig is, kunnen we in de omlanden veel water opvangen. Zo zorgt het waterschap dat we veilig kunnen leven met water. Ja, heel veel water in de omlanden op sommige momenten in de afgelopen tijd en zeker ook recent. Um, Annette, uh, er zijn al wat cijfers voorbij gekomen in dit filmpje, maar nog even voor alle helderheid. Hoeveel water kunnen we eigenlijk kwijt in de omlanden? Nu kunnen we 7,5 miljoen kub kwijt en uh, we willen graag voor 5,2 miljoen kub extra bergingsruimte realiseren in de omlanden. En dat doen we omdat de urgentie heel veel groter wordt. De urgentie wordt groter en we houden steeds de vinger aan de pols. Wat hebben wij nodig om de klimaatverandering het hoofd te bieden? En um, het blijkt dus uit al die onderzoeken dat wij uh, die 5,2 miljoen kuub uh, uh, extra ruimte in de online nodig hebben. Uh, maar in de toekomst zullen we ook daarbij steeds de vinger aan de pols moeten houden. En ons ogen en oren open houden voor... Uh, Allerlei manieren om te kijken hoe we het water beter kunnen vasthouden en ja. bergen in de toekomst. Dus als ik je vraag van zijn we na deze optimalisatieslag in de Omlanden klaar? Eh, om helemaal klimaatklaar te, te blijven en die droge voeten te kunnen houden. Dan hoor ik je zeggen dat het antwoord nee is. Nee, we zullen daar steeds stappen in moeten blijven zetten naar de toekomst toe. Ja, dankjewel. Je zei net uh, dat er in uh, 2019 al plannen waren voor uh, die extra waterberging in de Omlanden. Uh, wat is er eigenlijk sindsdien gebeurd? Wij zijn initiatiefnemer om die extra waterbeweging te realiseren in de onlanden. De onlanden liggen in twee gemeentes. We hebben te maken met twee provincies, Groningen en Drenthe. De gemeenten zijn Tienaarlo en Noorderveld. En het is een prachtig natuurgebied waar we ook zeker rekening mee moeten houden. Waar we ook graag voor goed voor willen zorgen. En ook de terreinbeheerende organisaties hebben meegedaan met de gesprekken om te kijken van hoe kunnen we dit nou het beste doen. En uh, uh, we hebben dus met elkaar afgesproken dat we uh, zoveel mogelijk rekening houden met de natuur. En we hebben daar allerlei dingen over onderzocht. Bijvoorbeeld ook of we buiten de onlanden extra bergingsruimte konden realiseren. En het bleek dat dat op korte termijn niet gerealiseerd kan worden. En als je dan ziet waar we in, in, op korte termijn al voor staan met de klimaatveranderingen hebben we gezegd van nou dan gaan we toch in de onlanden extra bergsruimte realiseren. Maar dan gaan we dat zo doen dat we de kwetsbare natuur zo lang mogelijk sparen. En daarvoor hebben we bedacht dat we dan een compartime compartimentering maken in de onlanden. Zodat als allerlaatste uh, de gebieden met de meeste kwetsbare natuur pas onder water gaan. En dat zal dus ook minder vaak gebeuren dan die andere gebieden. Ja. En voor de langere termijn hebben we dan gezegd we gaan uh, een gebiedsproces in de kop van de rente. Waarbij we gaan kijken van hoe kunnen we nou uh, beter water vasthouden en waar kunnen we nou nog kijken uh, waar nog extra bergingsruimte is te realiseren. En, maar dat is een ander spoor, maar dat is ook voor langere termijn. En dit is dan echt voor om nu, met de urgentie die we ook nu hebben met de klimaatveranderingen, om dit nu te realiseren in de onlanden. Ja. Die dubbelfunctie is daar natuurlijk um, uh, heel belangrijk in, hè? natuur- en waterberging. Zeker, ja. Uh, we zeggen niet van niks, we zijn al een poos met elkaar aan het praten. Uh, daar proef ik uit dat die tijd ook nodig is geweest om uh, uh, elkaar daarin te vinden, in wat nodig is en wat kan in dit gebied. Ja, zeker. Want je moet je voorstellen dat je als, je als verschillende partijen wat in dit gebied moet doen, en, um, um, en dat zijn soms dan. Komt dat niet overeen, dan heb je daar tegenstrijdige belangen en dan moet je gewoon met elkaar kijken hoe je dat het beste kan doen. En we willen gewoon ook met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van onze mensen, maar ook voor de verantwoordelijkheid nemen om onze kwetsbare natuur zo goed mogelijk te beschermen. Nou, daar, daar hebben we gewoon de tijd voor genomen. En hebben we verschillende manieren en kansen onderzocht. En hebben we dus de oplossing gevonden voor de kortere termijn en voor een langere termijn. Oké. Okay. Ik zie wat vragen binnenkomen uh, van de uh, kijkers. Um, en een van die vragen is waarom de, worden de onlanden Noord en Zuid van het Leekstermeer niet meegenomen in de kaart en de plannen? En ik kijk even naar Jan Mariko of jij die vragen zou kunnen beantwoorden. Um, ja, we hebben ons beperkt uh, tot uh, dit, dit plangebied. Ja, omdat hier eigenlijk uh, die opgave die nodig is, die 5,2 miljoen kub, die kan binnen dit deel van het uh, plangebied gerealiseerd worden. Oké. Okay. En ik zie dat, dat uh, de kijkers nog wat um, uh, meer uh, gevoel moeten krijgen bij de, de noodzaak van deze plannen. Uh, dus uh, we hebben het over een studie, Droge Voeten 2050. Ja. Um, eh, we hebben aangegeven dat daar een aantal maatregelen aan uitkomen. Um, maar het, het, het is kennelijk voor sommige kijkers nog niet helemaal duidelijk waarom we dit op deze manier moeten doen. Uh, daar komen we later in het programma nog wel op terug, maar misschien dat we daar alvast even aandacht aan kunnen besteden. Mag ik dat aan jou vragen, Marike? Uh, ja, en even voor mij de noodzaak waarom moeten we... Waarom we deze optimalisatie op deze manier moeten uitvoeren. De noodzaak van deze optimalisatie. Uh, ja, Het is aan bod geweest in het verhaal van Annette. Het is uh, aan bod gekomen in het filmpje. Um, wat we doen is ons voorbereiden op die klimaatveranderingen. We weten uh, aan de hand van de voorspellingen van KNMI um, dat we te maken krijgen met extremere weersituaties. Um, nou, daar zijn onderzoeken naar gedaan hoe je daar zo goed mogelijk op kan voorbereiden. Uh, en daar is het maatregelenpakket uiteindelijk uit naar voren gekomen wat Annette benoemd heeft. En een van die maatregelen is uh, de omlanden. Het is misschien ook wel belangrijk om te benadrukken dat we niet alleen de onlanden doen, maar dat we veel meer doen. Hè? Dus dat we ook de kaders verhogen en dat we investeren op onze gemalen. En het is ook belangrijk om te zeggen dat ik zei, we houden de vinger aan de pols. Maar ook in de toekomst zullen wij uh, uh, steeds uh, verder kijken naar ja. hoe we zo adoptief mo mogelijk kunnen zijn op het klimaat. Dus het is een onderdeel van de vele dingen die we moeten doen. Dus het is niet zo dat we alleen zeggen, hier gaan we het doen en dit is de enige plek waar het moet doen. En hier moet alles gebeuren. We verdelen het over een pakket van maatregelen. Ja, en dat was ook wat je zei. Hè? Van, ja. Als we dit gedaan hebben, zijn we ook niet klaar en we doen ook nog een hele hoop andere nee, dingen. We ja, nee. focussen van ons vanavond op die optimalisatie uh, van de waterberging uh, in de Onlanden. Uh, Marike, jij bent uh, de projectleider binnen Waterschap Noord- en om dit traject te begeleiden. Um, je hebt er al even iets over gezegd, maar even een punt, puntpunt gewijs. Kun je ons vertellen wat het plan inhoudt? Ja, um, het, doel, het doel van het plan is wateroverlast voorkomen. Nou, in, in het filmpje hè, zagen we heel mooi uh, dat, dat je in dit gebied uh, heel veel water kan opvangen. Het doel is die overlast voorkomen. Um, wanneer ontstaat er nou overlast? Ja, in heel extreme situaties. We verwachten toch dat we daar in de toekomst meer mee te maken krijgen. Extreme weersomstandigheden, dat kan zijn in een korte tijd heel veel regenval of in een wat langere tijd, zeg maar een langere periode van constante regen, aanhoudende regen. Als je dat water niet direct kan afvoeren naar zee, dan wil je het kunnen bergen, dan wil je het kunnen vasthouden. En dat doen we niet voor een hele lange periode, het gaat echt om korte periodes, tijdelijk vasthouden. En de onlanden is daar een, uh, een heel geschikt gebied voor. De onlanden is dus nu al de plek waar dat kan. Maar daar willen we nog extra water kunnen vasthouden. En in 2025 willen we dat gereed hebben. En waarom in 2025? Um, nou, in de tijd dat er onderzoek gedaan werd naar die maatregelen... naar nou, wat is een goed pakket aan maatregelen... Uh, is 2025 telkens het jaar geweest wat we als zichtjaar hadden. Het jaar waar we ons op gefocust hebben ja, om dan gereed te zijn om dan klaar te zijn met de maatregelen en klaar te zijn voor zo'n situatie... waarvan we zeggen dat hij zich ja, mogelijk één keer in de honderd jaar voordoet. Um, maar hè, 2025 is het jaar waar we ons op gericht hebben. Ja, en, en die één keer in de 25 jaar inzet nodig waarschijnlijk... is gebaseerd op scenario's, klimaatscenario's die we nu kennen. Ja. Um, uh, ik heb het gevoel dat het vaker aan de hand is. Um, uh, is die 25 jaar wel reëel? Ja, we, uh, op basis van wat we nu weten, de kennis die we nu hebben, de, de voorspellingen die er nu liggen, um, ja, daar gaan we momenteel van uit. En dat is het, hè, van daaruit uh, ge, uh, houden we nu rekening met dat die extreme situatie, waarin er dus nog meer water verwacht kan worden dan wat er op dit moment al in de onlanden vastgehouden kan worden. Um, dat dat scenario zich één keer in de 25 jaar gemiddeld genomen voordoet. Okay. De Onlander is ook een natuurgebied. Dat hebben we al een ja. paar keer aangegeven. Ja. Wat maakt dat natuurgebied nu zo bijzonder en ook kwetsbaar? Ja, achter jou zie je de foto's inderdaad van het natuurgebied. Ook achter jou hoor. Ja, dat is een belangrijk punt natuurlijk in uh, alles wat we gaan doen. Um, omdat het een natuurgebied is, uh, wat wij belangrijk vinden is uh, dat... Uh, we weten uh, dat we duidelijk maken wat het effect is van die extra hoeveelheid water op de natuur die daar voorkomt. Want wat we willen voorkomen is dat we schade aan die natuur krijgen, aan net het uh, net al. Um, nou, uit de onderzoeken die gedaan zijn hebben we een goed beeld van uh, planten, die soorten die daar nu al voorkomen. We weten ook dat er een aantal soorten voorkomen die wel gevoelig zijn voor hoogwater, dus die kunnen daar eigenlijk niet zo goed tegen. Nou. Uh, daar gaan we verder onderzoek naar doen. Komend jaar. Uh, naar die soorten. Naar specifieke locaties in het gebied. Waarvan we weten dat daar ook de soorten voorkomen. Um, ja, Om heel duidelijk uh, in beeld te krijgen wat het effect is van dat hoogwater op die locaties. Om uiteindelijk daar uh, dan de juiste maatregelen bij te bepalen. Ja. Um, uh, en als je nou kijkt naar um, hoe we dan... ...dat water daar willen reguleren als het nodig is. En het vertelde al even iets over die compartimentering. Het is niet zo dat eigenlijk het water wat het teveel is, er te veel is, automatisch instroomt. Hè? En dan gaan we het meer reguleren, begrijp ik. En die compartimentering zorgt ervoor, als ik het goed begrijp... ...dat die kwetsbare natuur als allerlaatste aan de beurt is om onder water te, te gaan raken. Klopt, ja. Um, uh, we gaan het nog exact onderzoeken, hè? daarvoor... Um Gaan we uh, in een, een, een MER-studie de effecten uh, op de natuur verder onderzoeken. Uh, maar de bedoeling, ons idee is dat we door uh, een deel van het gebied... waarvan we weten dat daar die kwetsbare soorten voorkomen... dat je dat deel als allerlaatste pas hoeft in te zetten voor de extra waterberging. Ja. En dat cijfer we nog even, die extra 5,2 miljoen kub, Kan dat er zomaar bij... Nee, niet zomaar. Daar moeten we dus wel wat voor doen. Daar moet zeker wat voor gebeuren, dat klopt. Ja. Ja, op dit moment um, kan het gebied vollopen met water. Tot een bepaald maximum, een maximumpeil. Um, waar we naartoe willen, is dat we um, daar in die extreme situaties, dat we echt tijdelijk uh, nou ja, water moeten opvangen, dat je in die situaties gestuurd kan gaan bergen. Uh, en dat betekent dat je eigenlijk... Ex binnen de, de grenzen van het huidige gebied wil je extra water kunnen opvangen. Nou, wat moeten we daarvoor doen? Je moet sowieso zorgen dat je in de watergangen een aantal stuwen dan aanpast. Uh, dat je een schuif kan optrekken dat er meer water uh, vastgehouden kan worden. En op een aantal plekken zullen de kaders aangepast moeten worden. Zullen iets opgehoogd moeten worden. Nou, dat zijn maatregelen waarvan we sowieso weten dat we daarmee te maken krijgen. Maar nogmaals, in de onderzoeken die we gaan doen, gaan we precies vaststellen welke... Uh, ...maatregelen nodig zijn. Ja. En wat betekent dit nou eigenlijk voor recreanten en omwonenden? Um, nou ja, die zullen dus in de toekomst... Um, ...eens in de zoveel jaar ook te maken krijgen met dat hoogwater. Um, we verwachten dat het vooral in de winterperiode zal voorkomen. Um, het is een extreme situatie, hè, dus dat je veel water uh, in het gebied krijgt. Nou, dat betekent voor recreanten dat het gebied dan tijdelijk uh, minder toegankelijk is... Voor omwonenden um, ja, verwachten we toch uh, dat de overlast zo min mogelijk zal zijn. He, de, als je het hebt over dat het gebied uh, toegankelijk blijft uh, qua doorgang. Um, je bijvoorbeeld geen wegen hoeft af te sluiten, ja, daar gaat het dan vooral over. Ja. Ja, ja, precies. Die kans is niet zo groot, zeg je? Nee, die kans is niet groot. Het, ja, de kans is aanwezig. Die ja. zal zich in die extreme situatie, uiteindelijk zal het zich mogelijk wel voordoen. Maar ook dan weer zal het een tijdelijke situatie zijn. Ja. Um, en, en bovendien is het ook zo dat de wegen relatief hoog liggen. Hè? Dus um, ja. dat maakt ook dat uh, de kans wel aanwezig is, maar niet zo heel erg groot. Okay. Er komen wat vragen van uh, uh, kijkers binnen. Die gaan we eerst even bij langs. Um, uh, een vraag voor uh, ons deskundige panel op de achtergrond. Dat is uh, ook fijn. We hebben een aantal collega's uh, bij ons uh, die uh, thuis met ons meekijken en ook vragen kunnen beantwoorden. Uh, en een van die vragen is, is de begrenzing van het zoekgebied al vastgesteld? Uh, wordt de kader van het Peizerdiep ook verlegd? En die vraag stel ik graag aan onze collega Gerard Seemans. Gerard, ben je er? Ja. Ja, uh, ik ben er, uh, Hendry. Uh, even heel concreet op de situatie van uh, de bommelier uh, in te gaan. Uh, er zijn vanuit uh, provincie Drenthe en uh, schuinstreep Prolander ook uh, plannen om aan de andere kant van het Pijsendiep, dus niet aan de zijde van Onlander, maar aan de andere kant van het Pijzerdiep. ook uh, te kijken naar natuurontwikkelingen en waterberging. En uh, die plannen moeten nog gedeeld worden met de omgeving. En daar zal uiteraard nader over gesproken worden, maar daar liggen nog geen vastgestelde plannen voor. Nee, helder. Dankjewel. Dus dat is ook alweer een van die voorbeelden waar we ook naar kijken, uh, um, naast dat we deze berging uh, en optimalisatie mogelijk maken. Ik kijk nog heel even naar een andere vraag, alleen mijn scherm doet even niet mee. Nou ja, hoe kunnen we zien wat de gevolgen zijn voor de grondwaterstanden in Pijzen sinds de maatregelen in 2012? Is een vraag die wordt gesteld en die vraag speel ik heel graag door aan collega Arne Roelevink. Anna. Goedenavond, uh, Henry. Goedenavond. Um, ja, de vraag over grondwaterstanden. Um, dat is een goede vraag. Um, bij de aanleg van de onlanden destijds, hè, naar aanleiding van 98, is er eigenlijk al aangegeven dat uh, het is belangrijk is om aandacht te hebben voor uh, de uitstraling op grondwater als een soort randvoorwaarde. En zodoende dat er destijds ook een meetnet is uh, opgesteld. Uh, en dat meetnet hebben wij een aantal jaren terug hebben wij geanalyseerd om te kijken of er daadwerkelijk een effect is van de inrichting van de huidige waterberging op de grondwaterstanden uh, in en buiten uh, de onlanden. En daar is een rapportage van gemaakt en uit, uiteindelijk is de uitkomst daarvan dat er niet of nauwelijks een effect is op de grondwaterstanden buiten de onlanden. Dus we hebben wel degelijk aandacht voor uh, de, de grondwaterstanden. Wij meten ook en er is ook wat dat betreft een uh, rapportage beschikbaar. Oké. Okay. Dus als mensen die willen zien, dan kunnen ze die bij ons opvragen. Dankjewel Arna. Um, een van de kijkersreacties is ook dat in november het water al heel hoog staat. Uh, kan ook niet heel veel water bij, is de reactie. Is het dan niet logischer de gemiddelde waterstand te verlagen voor een nattere periode, zodat we dan ook extreem veel water op die manier kunnen opvangen? Gerard, mag ik die vraag ook aan jou doorspelen? Nou, we hebben vanuit het waterschap in het verleden een, een pijlbesluit uh, voor het uh, gebied genomen. en uh, Wij hebben daar natuurlijk ook uitvoerig met de treinbeheerders over gediscussieerd. En, en de inzet uh, tot op heden is dat we de waterstanden hanteren zoals ze nu zijn. Omdat uh, ook een, dat ook een ander effect heeft, namelijk dynamiek in het gebied. En uh, dynamiek past heel goed bij de natuurfunctie. Dus uh, wij sturen nu niet op waterstanden. Oké. Okay. Um, toch nog even dieper ingaand op het Rensplateau, Gerard. Um, um, zijn er geen mogelijkheden om op het Rensplateau water op te slaan of vast te houden wanneer dat nodig is? We hebben al even hier aan tafel gehad uh, het gehad over de gebiedsgerichte aanpak in de kop van de rente. Uh, maar deze vraag wordt ook nog even specifiek gevraagd. Wat kun jij daarover zeggen vanuit jouw deskundigheid en ervaring in het gebied? Nou, we hebben natuurlijk al uh, uh, vanuit. Uh... Bijvoorbeeld de herinrichting Rode Norg al heel veel aan uh, hermeandering gedaan in onze bovenlopen. En die zijn voor een heel groot deel gehermeanderd. Dat betekent dat we daar ook proberen zoveel als mogelijk water vast te houden. Uh, en daarnaast heeft, uh, is het natuurlijk ook gekeken naar andere bergingsgebieden. Dat heeft... Uh, Net van Velden, net ook al even genoemd. Er is ook onderzoek gedaan naar mogelijk potentiële gebieden buiten de onlanden. En dat is uitvoerig onderzocht. Maar het resultaat van het onderzoek was eigenlijk dat we. Daar op korte termijn uh, uh, geen extra berging uh, kunnen realiseren. Dus dat zal uh, ja, een langere termijn uh, worden. En misschien ook in combinatie met een gebiedsproces. Uh, uh, en dat zullen we met de streek en samen met de, de treinbeherende organisaties moeten onderzoeken of daar nog extra mogelijkheden uh, liggen. Ik zie dat uh, Annette daar ook nog even op wil aanvullen. Hè? Annette, ga je gang. Ja, want het was specifiek de vraag. Hebben we ook op de hoge zandgronden het water beter kunnen vasthouden? En het staat ook in het waterbeheer, ons waterbeheerplan dat we daar zeker in de toekomst aan willen schenken. Want het is dat water vasthouden ook op, op die uh, hoge uh, zandgronden. Dat is belangrijk. En uh, daar gaan we ook zeker mee aan de slag. Dus ja. het is eigenlijk en-en uh, steeds. Hè? Ja. Ja, en dan is het denk ik ook goed om nog even het verschil uit te leggen tussen waterbergen, wat we in de onlanden willen doen, zodat het na verloop van tijd afgevoerd kan worden naar zee. En water vasthouden is ook voor een langere tijd vasthouden, uh, ook in die beekdalen, omdat je daar natuurlijk op hoge zandgronden uh, sneller te maken krijgt met de droogteproblematiek. Dus vasthouden gaat over een andere termijn. Uh, dat is het verschil tussen die begrippen. Um, een van de oplettende kijkers heeft, uh, je horen zeggen net dat we de ogen en de oren open moeten houden om water vast te houden, wat ik net ook al zei. Um, wat wordt wat, wat daarmee bedoeld? Wat wilde je daarmee zeggen? Ja, nou eigenlijk is het dan is het een kwestie van hoe is je bodem? Kan je bodem goed water absorberen? Is het misschien goed om op plekken wat sloten te dempen? Bijvoorbeeld op die hoge zandgronden om te kijken dat het daar niet meteen door de sloten wegloopt, maar dat het er blijft of dat je daar stuwen hebt. Of je kan op allerlei manieren kijken van hoe kunnen, als er nou regen valt, hoe hou ik dat nou vast? En met name op het Drentse Plateau, maar ook op gebieden waar je, bijvoorbeeld de ja, is dat gewoon heel interessant. Want op die manier kun je beter bufferen en ben je weerbaarder tegen de klimaatverandering. En de klimaatverandering is droogte en hevige regenval en oplopen van de temperatuur. Dus ja, het is gewoon belangrijk om dat op de een manier overal in ons gebied beter te doen. En ook juist op die hoge zandgronden zeker. Ja. We merken aan de vragen dat er ook veel vragen komen over de werking van het watersysteem. Uh, hè, naast de functie van het waterbergen in de onlanden. wat op enig moment bij hele extreme omstandigheden nodig kan zijn, willen we toch ook graag aandacht aan besteden. Dus we hebben nog een paar vragen die daarover gaan. Een van de kijkers zegt, de weersvoorspellingen worden toch steeds beter. Is het dan niet mogelijk om eerder water af te voeren naar de zee? Arne. Watersysteemspecialist op waterveiligheid. Kun je een vast antwoord op geven? Het is uh, zeker mogelijk om eerder water af te voeren. En dat is wel degelijk onderdeel van het totale uh, pakket. We uh, baseren ook heel erg op voorspellingen. Ver maar uiteindelijk zul je ook uh, deels water moeten vasthouden. Het is altijd een combinatie van en afvoeren en, en bergen. En uh, ja, we kijken ook steeds meer naar dit soort technieken: dat je steeds meer. Uh, ja, richt op uh, voorspelde water en daarop uh, anticipeert. Oké, okay, dankjewel. Uh, dan nog even naar uh, wat als het nodig is om water te bergen in de onderlanden... ...met die hele grote bak water die we daar in denken te moeten gaan bergen in de toekomst. Wat als dat nou in het broedseizoen gebeurt? Zegt een van de kijkers, wat doen we dan? Als de vogels aan het broeden zijn, kunnen we dan ook de boel zomaar vol laten lopen? Ja, ik, nou, ik heb al een paar keer gezegd, hè, we gaan dat goed onderzoeken. Dus de, hè, de procedure is nu zo dat we um, uh, een verkenning starten naar de oplossingsrichtingen. Um, er gaat een uh, milieueffectrapportage opgesteld worden. Dus de milieueffecten gaan goed in beeld gebracht worden. Um, ja, en dan, uh, we zullen uh, in die mer goed uh, bekijken wat de effecten zullen zijn op die specifieke soorten, in, op die speciale locaties. Um, en we moeten echt voorkomen dat we schade aan de natuur uh, aanbrengen. Dat willen we zo goed mogelijk voorkomen. Um, nou, een van die mogelijke maatregelen om dat te voorkomen, dat is het verhaal met het compartimenteren. Um, ja, daar gaan we naar kijken. Ja. Um... Is er ook nog gekeken bij um, daar waar we extra water willen bergen binnen de huidige grenzen van de omlanden, uh, of we dan ook nog weer naar een andere bufferzone van bebouwing moeten kijken? Of is dat hetzelfde gebleven, omdat we toch dezelfde grenzen in dit zoekgebied aanhouden? Um, de begrenzing. Ja, dus het, um, het, het gebied kent een, een natuurlijke begrenzing. Um, uh, er wordt ook in die mer wordt gekeken naar de effecten op uh, de woon- en leefomgeving. Dus ook dat zal goed onderzocht worden. Uh, maar het is wel duidelijk dat de uh, effecten, uh, zeg maar buiten de begrenzing, uh, nou ja, hè, de, we, we, we bekijken... Uh, dat die effecten zo min mogelijk zijn. Ja. Er worden ook nog wel wat vragen gesteld over die milieueffectrapportage, die merk kortweg. Mm -hmm. um, een van de kijkers zegt ook, en dat is uh, terecht denk ik, bij aanvang van die milieueffectrapportage, de start daarvan, mag geen discussie bestaan over het zoekgebied. Um, en Ik vraag even aan collega Just Verhoeven um, of hij daarop wil reageren. Hoe gaan we daarmee om? Goedenavond. Um, nou, het zoekgebied is eigenlijk voortgekomen uit het, uh, het voortraject, wat al doorlopen is. En dat landgebied staat ook in de, de toelichting die gepubliceerd is uh, op de kaart uh, aangegeven. Om daarmee ook echt duidelijk te maken dat het in dat gebied moet gaan gebeuren. Oké. Okay. En als de mensen meer willen weten over hoe dat zoekgebied exact in elkaar zit, dan is het aan te raden om vooral naar een van de informatiebijeenkomsten te komen in de komende weken, uh, want daar liggen de kaarten op tafel. Dat is nu wat moeilijk te duiden uh, via het scherm om dat heel goed te doen, uh, maar dan is het gesprek met elkaar en de kaart op tafel heel belangrijk om uh, uh, daar duidelijkheid over te krijgen. Uh, dat even ter aanvulling daarop. Nog even een vraag voor Gerard uh, in het panel, uh, ook weer over het, uh, het watersysteem. Um, waterpeil kan dus niet verlaagd worden. Welke garanties krijgen wij, zegt deze kijker, dat het peil niet verhoogd gaat worden in verband met de waterberging? Heeft deze kijker met deze vraag het goed begrepen? Uh, ik, ik denk het wel. Hè. Als we het hebben over uh, de begrenzing binnen de onlanden zelf, dan zal dat geen uitstralingseffecten hebben. Maar... Uh, het heeft wel degelijk kan het effecten hebben boven stroom, buiten de onlanden richting uh, Roden. Uh, kan dat diep ook uh, omhoog komen? Hè? Uh, naar uiteindelijk dat pijl van die 15 plus, uh, dat hebben we ook onderzocht. Daar hebben we ook uh, op, op kaart proberen uh, weer te geven waar zich dat dan uh, bevindt. En uh, daar zullen we ook uh, nadrukkelijk naar uh, moeten kijken. Dat is ook onderdeel van uh, de mer procedure om daar uh, uh, uh, nou ja, uh, uh, een helder en duidelijk antwoord op te, te geven wat het schap daarmee gaat doen. Oké, okay, dankjewel. Ik ga even terug naar de, naar de tafel. Uh, Annette, um, de onlanden het gebied, dat ligt in meerdere gemeenten. Uh, Noorderveld en Tienado noemde je in het begin al even. Um, hoe werkt zo'n plan en zo'n traject nu eigenlijk dan qua besluitvorming, als we met meerdere overheden te maken hebben? Ja, nou, In dit geval hebben we dus gevraagd of uh, provincie Drenthe het bevoegd gezag wil zijn en of zij uh, uh, die, die projectprocedure willen starten. Ja, um, en de provincie Drenthe wordt vertegenwoordigd door gedeputeerde... Um,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 Het waterschap en de provincie kiezen dus voor deze procedure... omdat die het gebied onder nu eenmaal meerdere gebieden doorkruist. Zij gaan het samen ruimtelijk mogelijk maken. Annette, hoe nu verder? Hoe gaat het nu procedureel verder? Nou, 8 maart heeft de GS ingestemd met het projectbesluit onder de nieuwe omgevingswet. En de eerste stap is, dat is een, de eerste stap in het proces... En wij zijn daar als initiatiefnemer natuurlijk blij mee dat ja, dat zeker. Is, dat we verder kunnen. Dan zeker. kunnen we verder. Ja. Ja. Uh, Marike, nog even terug naar jou over uh, de onderzoeken. Die zijn ook al uh, ter sprake gekomen met de vragen van de kijkers. Um, er is nog heel veel onderzoek uh, nodig voordat je het plan kunt uitvoeren. Hoe gaat dat verder? Hoe gaat dat in zijn werk? Uh, ja, klopt. We gaan, uh, zeker, we gaan die onderzoeken uitvoeren. Die maken onderdeel uit van de procedure. Um, we hebben De scope hebben we nu goed voor ogen. Hè? We hebben ongeveer een beeld van de maatregelen die we willen treffen. Um, maar er zal eerst een verkenningsperiode volgen waarin we ook um, kijken of er nog andere oplossingsrichtingen zijn. Op het einde van die verkenningsperiode weten we met welke oplossingsrichtingen we de onderzoeksfase ingaan. En dan starten we met de milieueffectrapportage. Dus dan gaat het onderzoek plaatsvinden naar de effecten. Um, nou, de effecten op ecologie hebben we al aan bod gehad. Um, maar ook voor andere onderwerpen, dus ook op de landbouw, zullen we kijken naar wat de effecten zijn. Uh, de woon- en de leefomgeving, bodem, uh, landschap, cultuurhistorie, archeologie. Nou, al die aspecten die komen aan bod in de in het onderzoek naar de milieueffecten. Ja, het leeft ook echt bij de mensen. Hè? het zijn ook precies die uh, onderwerpen die je nu net noemt, die we uh, nu niet ten volle kunnen uitdiscussiëren, omdat het onderzoek nog moet plaatsvinden. Uh, maar daar gaat het dus wel over, ook bij de kijkers. Uh, uh, dus het zal nauwlettend worden gevolgd, uh, verwacht ik. Um, meer, uh, informatie. ik... Ja, ja, meer informatie? Ja, meer informatie, ja zeker. Ja, ja, ja, ja. zeker. Uh, meer informatie is ook te vinden in de toelichting. Ja. Wou je daar naartoe? Ja, daar wilde ik naartoe. Ja, sorry. ga door. Ja, nee, we ga je gang hoor, want die toelichting ligt erin, zagen. Dus daar staat vast heel veel meer in. Wat houdt die toelichting precies in? Wat staat daarin? Kunnen mensen daarin lezen? De toelichting heet formeel de toelichting op het projectbesluit en op de milieueffectrapportage. En het is een document wat beschrijft wat het plan is. Dus het plan wordt erin toegelicht... Datgene wat we gaan doen in de onderzoeken wordt erin toegelicht. De stappen in de procedure om te komen tot de besluitvorming staat erin toegelicht. En datgene wat we gaan doen ten aanzien van participatie. Dus het is een mooi achtergronddocument. En ik zou zeker de mensen aanraden als ze meer willen weten om dat document te gaan bekijken. En het, voor alle helderheid is het zo, je had het over een verkenningsfase, uh, daar zitten we dus nu middenin. We roepen dus nu mensen op om te reageren en hun vragen te stellen en hun aanvullingen te doen, uh, met hun kennis en ervaring ook uit het gebied. Dat is basis om verder de mer op te starten, begrijp ik goed hè? Ja, we, ja, we nodigen mensen uit om te reageren. Sowieso omdat we graag horen um, nou ja, hè, we, uh, wat er bij de mensen leeft. Um. Ze kunnen verschillende reacties indienen, um, ze mogen hun zorgen uiten, uh, mensen kunnen aangeven welke effecten uh, hè, wat hun betreft van belang zijn, waar we naar moeten kijken. Maar het kan ook zijn dat er oplossingsrichtingen die wij nu nog niet in beeld hebben, uh, dat die aangedragen gaan worden. Of misschien wat we zo mooi noemen een koppelkans, als ja. er uh, mogelijkheden zijn om bepaalde zaken te realiseren die niet direct aan de waterberging zijn gerelateerd, maar die je wel tegelijkertijd zou kunnen uitvoeren, dan horen we dat graag. En dat is nu de fase um, in de periode, wat Henk Brink in het filmpje aangaf, in uh, de komende acht weken ligt uh, de toelichting uh, ter inzage en kunnen mensen reageren. Ja. Ja. Um, hoe worden de mensen verder geïnformeerd over dit project? Deze livestream bestaat van de aftrap, uh, maar we gaan ook het gebied in. Klopt, ja. Wat gaan we doen? Um, we starten met een aantal informatiebijeenkomsten. Ze staan genoemd in beeld ja. uh, op een uh, drietal locaties. Um, uh, op 29 maart, op 5 april en op 7 april zijn er in het gebied informatiebijeenkomsten. Nou, dat doen we in de avond tussen 8 en 10 uur s avonds. Informatief. We gaan eigenlijk uh, nog dieper in op het plan, op de procedure, uh, hè, dan dat wij het hier aan tafel doen. Dus we nemen er daar net even iets meer tijd voor. Um, het is informatief, wij lichten dat toe en uh, daarnaast is er uh, alle ruimte voor mensen om vragen te stellen. Um, nou, Dat zijn drie informatiebijeenkomsten. Daarnaast hebben we nog digitale spreekuren, die staan ook genoemd. Daar kunnen de mensen zich voor aanmelden. Dus als mensen graag met ons verder in gesprek willen, dan is dat mogelijk op die uh, digitale spreekuren. Ja. Okay. En als mensen daar meer over willen weten, dan kunt u dat vinden op de website van het waterschap noorderzeilvest.nl. Dan doet u een slash en dan kiest u voor optimalisatie onlanden. En dan gaat u dat vinden. Uh, en als de plannen nog wat concreter worden, dan zijn we wat verder in het proces. Maar dan vinden er waarschijnlijk ook nog keukentafelgesprekken plaats, hè? Precies, ja. ja. Dus, uh, en individuele afstemming uh, waar dat nodig is uh, met mensen die uh, hun inbreng hebben uh, Zeker. getoond. Okay, ja. goed. Ik ga toch nog even een aantal uh, vragen van kijkers uh, beantwoorden. Um, en daarvoor heb ik het panel thuis ook weer uh, nodig. Um, even kijken. Ietsje naar beneden, uh, regie. Want daar was ik gebleven. Um, die extra berging, Gerard Zeemans. Uh, is die ook te realiseren zonder regelbare stuwen? Daar is Gerard. Ja, Dankjewel. Uh, Hendrik, uh, misschien nog even goed om uh, uh, uh, um te zeggen, het kaartje waar uh, de livestream mee begon, die droge voetenmaatregelen. Dat is een pakket van een aantal maatregelen die we nodig hebben om onze boezem uh, uh, goed onder controle te houden. Uh, als we die stuwen niet plaatsen, betekent het eigenlijk heel eenvoudig dat we geen extra waterberging kunnen uh, realiseren. Want dan staat de onlander gewoon rechtstreeks in verbinding met ons boezemsysteem. En het is juist de bedoeling om die stuwen omhoog te trekken en daar vervolgens die beoogde 5,2 miljoen kub te realiseren. Omdat we daarmee tijdelijk onze boezem ontlasten en dus meer controle hebben over uh, ons systeem. Oké, okay, dankjewel. Ik blijf nog heel even uh, uh, bij jou Gerard. Um, er is al eerder even een, een vraag gesteld over uh, wat we doen tijdens de broedtijd. Um, uh, doen we dan ook iets met het maaibeleid van het waterschap in combinatie met het waterbeheer? Um, dat is, ligt ook even naast dit onderwerp, maar zoals ik al zei, uh, er komen wat vragen binnen die uh, mensen ook interesseren. Daar geven we toch graag even de ruimte voor. Gerard, dat maaibeleid, hoe gaan we daarmee om? Nou, misschien even voor, voor, voor de helderheid. In principe is het maaibeleid binnen de onlanden, dat hoort bij de terreinbeherende organisaties, in dit geval staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Dus wij bemoeien ons niet rechtstreeks met maaibeheer, met uitzondering van de kaders die om het gebied heen liggen, daar bemoeien wij ons wel mee. Want kaders hebben duidelijk een, een functie voor uh, veiligheid. Dus daar hebben we alle belang bij, die kaders in een goede staat blijven. Dat is eigenlijk het onderscheid wat we moeten maken. Ja, en je richt je antwoord duidelijk op het gebied onlanden, dat is ook terecht. Hè? En um, Marike heeft al aan tafel even iets gezegd over uh, dat de broedperiode natuurlijk ook onderdeel uitmaakt van die uh, milieueffectrapportage. Ik kijk even naar Just of jij daar nog op wilt aanvullen. Afviert. Nou, dat we in de uh, milieueffectrapportage gaan we kijken naar de effecten die het uh, verder he, berg van water uh, kunnen hebben op uh, soorten in het gebied en op uh, habitats. En uh, nou, kan bijvoorbeeld de, de compartimentering die is voorgesteld in een variant, die kan daar andere effecten op hebben dan de oorspronkelijke, dan, dan het andere alternatief. En op die manier kunnen we dus ook heel goed in beeld brengen van nee, waar zitten nou de effecten en zijn er misschien ook mitigerende maatregelen nodig om die effecten te voorkomen? Nou uh, kun je, ja, wat die mitigerende maatregelen dan kunnen zijn, dat kunnen we dan weer uitwerken aan de hand van uh, waar die effecten mogelijk te verwachten zijn en bijvoorbeeld ook in welk seizoen. Oké, okay, dankjewel Just voor die aanvulling. Uh, Marike, jij hebt het nog even gehad in jouw toelichting over uh, alternatieve oplossingsrichtingen. Um, maar met dit project uh, is er toch eigenlijk een afkadering afgesproken of gaan we daarmee aan de slag binnen de omlanden? Of bedoel je daar ook eigenlijk mee, wat Annette probeerde aan te geven, dat we naast deze extra waterberging niet klaar zijn met klimaat klaar raken? Um, e uh, e even nadenken, hoe zou ik dit dat zeggen? Dat mag. Ja, precies. <laughs> precies. Mag. Um, ja, ik heb het gehad over oplossingsrichtingen. En um, wat we nu aangeven is, we vragen mensen om te reageren. Kijk, wij hebben een, een plan voor ogen. Um, en wat Just eigenlijk net noemde, hè, we hebben een oorspronkelijk plan. Um, en we hebben compartimentering. Dat zijn eigenlijk alternatieven uh, die we naast elkaar gaan zetten. Die onderzocht worden in die MER. Um, maar mogelijk zien mensen of bepaalde belangenorganisaties uh, oplossingsrichtingen die wij nu niet benoemd hebben. Ah, dat bedoel je? Ja. Oké, okay. ja, goed ja. om dat nog even te duiden. Ja. Dat je het vooral hebt over dat wat in het gebied mogelijk aan kennis zit en ervaring zit, ja. wat wij mogen niet weten, dat zou nog tot alternatieve oplossingsrichtingen kunnen leiden. Dat horen we heel graag. Ja, ja, dus precies. we roepen de mensen op om, daarover, uh, met, uh, nou ja, hè, om ons uh, dat te laten weten. Um, met name natuurlijk de belangenorganisaties die uh, het gebied goed kennen, um, uh, die hebben daar ideeën bij, die spreken we ook. Dus in het lijstje met de informatiebijeenkomsten die we net hadden, um, uh, daar kan ik nog eentje aan toevoegen. en Dat is dat we ook komende donderdag zitten we met, of, uh, met de belangenorganisaties uh, aan tafel. Ja. Ja, precies. Um, ja, en we, en we zijn op zoek naar, zijn er andere oplossingsrichtingen, dan horen we die graag. Dan kunnen die ingebracht worden. En die oplossingsrichtingen toetsen we dan wel aan een aantal uitgangspunten waar, waar we naar kijken, binnen ja. um, de grenzen die we nu met elkaar aan het aftasten zijn? Ja, dat klopt. Dat klopt. Um, die staan allemaal benoemd ook in die toelichting, in dat toelichtingsdocument. Um, maar zeker geven we een aantal uitgangspunten mee. Um, waar die ideeën wel aan moeten voldoen, uh, willen wij ze ook goed kunnen bekijken in de verkenning en kunnen beoordelen... Uh, tegen de alternatieven die we ook nu al hebben staan um, en een aantal uitgangspunten zijn bijvoorbeeld we zeggen wel um, de maatregelen of he, de ideeën moeten wel binnen de huidige begrenzing liggen um, uh, we vragen wel om oplossingen die haalbaar en betaalbaar zijn uh, nou, zo zijn er een aantal uitgangspunten die we meegeven. Klaar kunnen zijn in 2025, is dat denk ik ook een hè? Een hele belangrijke precies. En het effect hebben, dat is misschien wat het allerbelangrijkste. Ze moeten natuurlijk effect hebben op die waterveiligheidssituatie. Ja, ja. helder. Oké. Okay. Laatste paar vragen van de kijkers. Um, uh, ik denk dat ik het antwoord wel weet, maar het is er eentje die toch mensen bezighoudt. Um, er wordt een vraag gesteld over um, het, de mogelijke realisatie van hoogwatervluchtplaatsen in het gebied voor de aanwezige fauna. Um, deze kijker zegt dat de beverpopulatie waarschijnlijk ook flink gaat uitbreiden. Um, en deze vluchtplaatsen kunnen helpen be bevers te verleiden en niet die kwetsbare kaders op te zoeken bij een hoge waterstand. Um, dat gegeven. Uh, met die vraag en met die zorg, Gerard, hoe kijk jij daarnaar? Uh, vind je het erg, uh, Hendrik, dat, dat Just die, uh, die vraag beantwoordt? Want die heeft er volgens mij net al iets over gezegd namelijk. Ja, hij ligt een beetje in het verlengde inderdaad, van het onderzoek. Dat vind ik prima hoor. Just, wil jij erop aanvullen? Ja, dat vind ik ook prima, Hendrik en uh, Gerard. Um, nou, zo'n hooghoudte vluchtplaats voor bevers. Uh, ik kan me voorstellen dat dat uh, zo'n mitigerende maatregel is uh, die we kunnen treffen om negatieve effecten die we anders zouden zien toch te voorkomen. En uh, ik kan me ook voorstellen dat het onderdeel is van een, uh, van een alternatief wat iemand uh, inbrengt. Uh, om, om verder te gaan onderzoeken en te verkennen wat daar de ja, positieve, maar ook de negatieve effecten van kunnen zijn. Ja, dit is dus een van die aspecten die uh, we nu al horen, waar we uh, ook aandacht voor moeten hebben. Dankjewel uh, Just. Um, en dan een hele andere vraag. We hebben het nog helemaal niet over geld gehad. Uh, mm. Wat dit zou moeten kosten. Um, uh, mogelijk. Um, uh, we weten natuurlijk nog niet precies uh, hoeveel dat zal zijn. Maar een van de kijkers vraagt: is de onlanden uh, als uh, gebied voor extra waterberg niet gekozen vanwege die financiën? In plaats van dat het, uh, uh, omdat het in de onlanden op korte termijn te realiseren is? Uh, nee, dat is zeker niet de, de reden. Maar. Um... Wat betreft uh, die financiën, nou wat, wat ik denk wat hierachter zit is uh, wel wat helemaal aan het begin in het verhaal van Annette al even aan, uh, of te sprake kwam, dat is dat de onlanden op een uh, heel laag punt in de provincie liggen. En dat maakt dat de onlanden wel een hele effectieve maatregel is in dat hele pakket van maatregelen, van die droogvoetenmaatregelen. Dus dat, het speelt zeker um, mee, maar het is meer in, uh, dan de keuze dat het een, een hele effectieve maatregel is. Je kan dus uh, veel um, extra water bergen. Um, ja, ik zou niet zeggen dat dat doorslaggevend is. Nee. Maar het is ook niet zo dat het gratis is. Absoluut niet. Nee. Wil je weten? Ja, de kosten. Ja, ik, ik wil wel iets weten over de, de, de raming die we nu ja, uh, in gedachten hebben. zonder ja. dat we daar een groot plakkaat op zetten. van dat is het en meer wordt het niet. Nee, precies. Um, nou, de, uh, er is een budget gereserveerd van uh, 7,5 miljoen euro. Um, de precieze kosten die zullen we pas uh, kunnen berekenen op het moment dat we exact weten welke maatregelen we moeten gaan treffen. Nou is het wel zo dat uh, het budget een aantal jaar geleden gereserveerd is. En we hebben afgelopen jaar hebben we een nieuwe kostencalculatie uh, laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat we uh, richting de 10 miljoen gaan. Dus dat is een beetje de grootte waar we aan moeten denken. Um, nou, nog niet alle maatregelen zitten daarin. Op het moment dat we de onderzoek hebben uitgevoerd en we hebben kunnen vaststellen wat we exact gaan doen, we gaan we de kostencalculatie opnieuw laten uitvoeren, dan zullen we het precies weten. Dan weten we beter waar we aan toe zijn. Ja. Dankjewel voor nu. Um, we gaan nog even kijken naar de uh, procedure en de ter inzageleiding. We hebben dat al even aan tafel besproken, uh, maar het is goed om dat nog even op een rijtje te zetten. Het gaat over de toelichting projectbesluit en de milieueffectrapportage. Dat stuk ligt erin zagen vanaf vrijdag 11 maart jongsleden tot en met 5 mei. En dat staat dan op officiëlebekendmakingen.nl. Daar kunt u het hele verhaal vinden. En in deze periode kan iedereen die dat wil dus een reactie indienen. We zijn heel blij met alles wat u van het gebied weet. Wat van waarde kan zijn voor de realisatie van deze extra waterberging. Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen in combinatie met de natuurfunctie die we daar zien. Omdat de provincie Drenthe het bevoegde gezag is, mag die reactie naar gedeputeerde staten van de provincie Drenthe. En het mag per mail naar het mailadres wat u in beeld ziet, post.drenthe.nl, onder vermelding van de reactie optimalisatie waterberging de onlanden. En het mag ook gewoon per post, zoals we dat ook al heel lang gewend zijn, gedeputeerde staten naar de postbus in Assen. Ik kan het net niet helemaal afmaken, want 120, ik zie het postbus nummer niet, uh, niet meer zien, maar u heeft het waarschijnlijk net kunnen zien. Postbus 122-9400-AC in Assen. Dat voor wat betreft de periode. Er komt nog een uh, financiële vraag binnen, en die luidt: uh, betalende aangrenzende waterschappen en bijvoorbeeld Groningen-Stad ook naar, deze, naar dit project en naar deze ingrepen in het gebied. Doen we het alleen of doen we het samen? Ik kijk even om me heen wie deze vraag zou kunnen beantwoorden. Ja, nee, we, we, de waterschappen hebben als taak om te zorgen dat we um, uh, die waterberging realiseren. En wij gaan dat doen. Maar we moeten dat samen met anderen doen. Uh, en daar hebben we dus ook het andere partij voor nodig. Maar uh, het, uiteindelijk het krediet voor deze um, waterberging zal aangevraagd worden bij ons algemeen bestuur. Ja, Arne, wil jij daar nog iets op aanvullen? Volgens mij is het Annette prima verwoord, inderdaad. Het is onze taak, dus wij staan ervoor. Maar we zoeken wel naar uh, financieringsmogelijkheden bij, uh, bij Derben. Dat is inderdaad uh, waar Annette het net ook verwoord heeft. Helder, dan uh, is dat uh, luidt duidelijk en, uh, en uitstekend verwoord. Dank, uh, dank jullie wel. Um, Annette, de informatieavonden die uh, deze en volgende week gaan plaatsvinden. Uh, planning, procedure, maatregelen komen dan nog verder aan de orde. Ja, zeker. Ja, en ik, ik wil toch eigenlijk de oproep van Marike hier uh, bij herhalen. We zijn, hebben nu, uh, zijn gestart, hè, de eerste stap in de projectprocedure, dat heet participatie. Uh, de livestream is eigenlijk een beetje de aftrap daarvoor. We krijgen nu die avonden en uh, het is heel goed dat mensen komen met hun ideeën en hun bezwaren en komen om erover te praten. Want we hebben uiteraard wel elkaar dus waarbinnen we moeten acteren, maar met elkaar kunnen we wel het plan beter maken. En uh, het mooie is, is, als we nou uh, deze participatieprocedure afronden, dat we zeggen, nou, er zijn echt een paar nieuwe uh, uh, ideeën gekomen, een paar nieuwe inzichten van, want de mensen uit de buurt weten gewoon ook vaker dingen gewoon heel goed. Uh, of mensen met een specifieke kennis kunnen soms een nieuw idee inbrengen. Dus het is uh, de insteek dat we aan het eind van, het, van deze participatieperiode kunnen zeggen, we hebben nu een, een plan liggen waar uh, wat echt beter is dan wat we in het begin hadden bedacht. Dus uh, daar is deze dit, dit deel van de procedure, daar is dit voor. Ja. Dus uh, ik hoop echt dat er veel, uh, veel belangstelling is en dat er veel... Uh ja, snap ik. Komt. We merken ook aan uh, het soort vragen wat gesteld worden, dat het ook echt leeft. Ja. En uh, dat mensen hier uh, veel belangstelling voor hebben, dat is bemoedigend. Dus wij zeggen aan deze tafel en ook met onze collega's in het panel, dat we u heel graag terugzien op een van die informatiebijeenkomsten. Als u hier verder over door wilt praten met ook de kaart op tafel, met alles wat u bezighoudt rondom dit prachtige gebied. Annette. En Marieke, hartelijk dank voor jullie toelichting aan deze tafel. Alle vragen van de kijkers zijn ook beantwoord. Dus ook dank aan het panel thuis uh, voor het beantwoorden van die vragen. Uh, hopelijk heeft deze livestream duidelijk gemaakt waarom wij van plan zijn deze extra waterberging in de omlanden te realiseren. We hebben uh, heel veel vragen vanavond daarover al kunnen behandelen. En nogmaals, we praten heel graag met u door tijdens een van de informatieavonden in de komende tijd. Als er nog wel vragen leven, mail die dan naar optimalisatieonlanden.noorderzelvest.nl Dan zullen we die vragen zo snel mogelijk proberen te beantwoorden en nemen contact met u op. Als u ons mailt, geef er dan wel even bij aan of u wilt dat we even terugbellen of dat we een mailtje terugsturen. Of dat er zelfs even een afspraak gemaakt moet worden voor het digitale spreekuur. Als het even kan, is onze servicenorm dat we al die vragen nadat ze gesteld zijn binnen twee weken zijn beantwoord. Als er nog vragen zijn over de procedure, dan kunnen die gesteld worden aan de provincie Drenthe. Dus bel dan even met de provincie via 0592-365-555. 0592 365, 555. 0592 365 555. Of via de post, u zag het, mailadres al eerder, post.drenthe.nl. Zet er even bij dat het gaat over de extra waterberging, de onlanden. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze livestream met een uitgebreide toelichting en een gesprek aan tafel. En ook via de WhatsApp met vragen van u als kijker over het plan om extra waterberging in de onlanden te realiseren. Wij danken u heel hartelijk voor uw belangstelling en zien u heel graag terug om hierover door te praten. Dank u wel, fijne avond nog.